bij Ferre, Tigo, Anasia en Dylan! Kom lekker op de bank zitten, kom lekker op de bank zitten. Ja, heel goed, heel goed, heel goed. Ja, jullie dachten, we waren dat filmpje aan het opnemen. En toen zeiden ze, waarom moeten we toch in de camera kijken? Nou, hierom dus. Ja, dat vroeg ik. Ja, dat was, dat was voor dit filmpje. Oh. Oh, nou is het. Hé hey, lieve Ferre, hoe gaat het? Goed. Hoe voelt het om hier te zitten? Ja, eigenlijk wel uh, goed. Eigenlijk wel goed. Hé, hey, uh, jij, uh, waar kom je vandaan? Heeswijk Dinter. Heeswijk Dinter, hoe oud ben je? Negen. Negen. Uh, en er was een dingetje waarvan jij dacht, hé, hey, dit, uh, dit, uh, hier vind ik wat van. Vertel eens. Uh, ik uh, zag ergens in Den bos een gekleurd zebrapad en uh, ik vroeg aan mama van wat is dat? En toen zei ze, ja, je mag zijn wie je bent. En, een paar weken later kwam ik um, op school aan en toen was het Paas Vrijdag en toen zei ik. En toen heb ik daar iets over geleerd. En toen zei mama van. Toen zei ik. Toen zei mama van. Um, Hé, hey, dat is hetzelfde wat ik jou toen zei. En toen zei ik. Oh, maar ik vind dat ook heel belangrijk. Uh, ik ook, waarom hebben wij dat eigenlijk niet in ons dorp? Ja, dat weet ik ook niet, zei mama. En toen zei ik van. Kunnen, kunnen wij dat dan krijgen? En toen zei ze, ja, dat moet je niet aan mij vragen, dat moet je aan de burgemeester vragen. Dus toen heb ik een filmpje opgenomen en die heb ik weer naar de burgemeester gestuurd. En uiteindelijk um, kwam daar een reactie op terug en dat was een goed initiatief. En dus, dus ben ik handtekeningen op gaan halen en op social media. En dus heb ik heel veel handtekeningen en toen ben ik naar de burgemeester geweest en toen uh, heb ik die handtekeningen meegenomen en uiteindelijk uh, was het was het uh, er en toen uh, heb ik het uh, geopend met een schaar uh, met de wethouder. Als het goed is komt er nu heel spontaan komt er een ja <applaus> dames en heren. En nog één keer, waar, waarom vind je dit nou zo belangrijk? Omdat je mag zijn wie je bent. En dat vind ik gewoon belangrijk. Want je moet respect hebben voor elkaar. Ho, ho, ho. Die, die komt nog eens de zaterdag doorheen te klappen. Dat is zo jammer altijd. Wat zei je nou als laatste ook weer? Want je moet respect hebben voor elkaar. Kijk, dames en heren. En dan ben je dus negen. En dan kom je uit heeswijk Dinter. En dan zit je hier op het podium van de Stadsschouwburg in Utrecht. Dan vertel je zo je verhaal. Dan krijg je het voor elkaar om zo'n zebrapad bij jou in het dorp te leggen. Dan krijg je het voor elkaar dat heel veel mensen daarover praten. En dat heel veel mensen jou een enorme held vinden. Dus je krijgt nog een keer een heel groot applaus. Ja, zeker. Ja, zeker. Goed gedaan, man. Goed gedaan. Zullen wij van plek wisselen? Gaan wij van plek wisselen. Ja, Tigo. Ik zie je al even in je handen wrijven. Het is zover. Ja, klopt. Ja. Hoe gaat het met je, jongen? Ik ja, vind het is wel een beetje spannend, maar het gaat wel goed. Oké, Ik vind het super tof en ik ben heel trots op je dat je hier zomaar kan en wil en, en durft te zitten. Um, ik, ga je, ik ga je een klein beetje helpen, want jij was bij een voetbalwedstrijd van Vitesse tegen... FC Utrecht. Tegen FC Utrecht. Um, en, daar, en daar ging het een beetje mis. Ja, was, was een wedstrijd speciaal voor kinderen ook, toch? Ja, een, dat kinderen met kortingen heen konden. Er werd vuurwerk gegooid vanaf de tribune. En dat werd zeg maar één vak naast mij gegooid. Oké. Okay. Um, en uh, nou ja, er gebeurden nog allemaal andere dingen uh, uh, voor en tijdens en na de wedstrijd uh, nou, die, die niet heel oké okay zijn. Ben je tot het eind van de wedstrijd gebleven? Nee, ik ben eerder naar huis gegaan met mijn vader. En wat gebeurde er toen in de auto? Nou ja, ik vond het niet kunnen dat het gedaan werd, dus ik wou een brief schrijven naar de KNVB erover. Jij was eigenlijk gewoon klaar ermee? Ja. Uh, toen heb je een brief gestuurd aan de KNVB. Ja. En wat, wat stond er in die brief? Dat het echt niet kon dat er vuurwerk als wapen gebruikt werd en dat het niet ineens binnen kon komen. Oké. Okay. Um, vervolgens uh, uh, kwam dat terecht, uh, nou ja, via social media en dat soort dingen, kwam het ook bij de pers terecht, toch? Soort van ja. En, en wat gebeurde er toen allemaal? Toen vroeg onder roep Gelderland of ze het konden filmen voor het journaal. Oké. Okay. Um, en uh, nou ja, toen, toen heb je daar je verhaal verteld. Um, en toen gingen allerlei, allerlei clubs. Het FC Utrecht wilde het gelijk goed maken, toch? Ja, ook al konden er niks aan doen, de sportersvereniging van FC Utrecht. Maar daarom hadden ze hun wel uitgenodigd voor de uitwedstrijd. Oké. Okay. Um, en de KNVB die heeft natuurlijk gezegd, God, Tycho, we vinden het hartstikke goed wat je gedaan hebt. En wij gaan ermee aan de slag. En we gaan ervoor zorgen dat dit niet meer gaat gebeuren. Ja, soort van. Oh, wel? Nou, nah, soort van. Oh, ik dacht dat ze geen reactie hadden gegeven namelijk. Ze hadden reactie gegeven oh, via het Jeugdjournaal. Oh, oké. Okay. En wat was, wat was die reactie? Uh, dat ze, dat het niet kon eens gaan proberen te veranderen. Maar ze hebben nog geen brief teruggestuurd, toch? Nee, ze hebben niet contact met mij opgezocht. Okay. Nou, eigenlijk, eigenlijk zou dat nog wel even moeten gebeuren, toch? Nou, het is al een jaar geleden of zo. Ik, denk, ik, ik vind dat het niet per se meer hoeft. Oh, jef, te, la te laat is te laat, zeg maar. Ja. We hebben een kans gehad. Gen Hey, en hoe vind je het uh, nou, om nu hier te zitten en hier nog je, je verhaal te delen? Wel cool. Ja. Je hebt het hartstikke goed gedaan, man. Ja. Um, het, iedereen vindt er wat van. Iedereen ziet het op televisie voorbij komen. Mensen die in het stadion zitten merken het daar, wat er allemaal gebeurt. Mensen kijken ernaar. mensen vinden er wat van. Uh, ze roepen er wat over. Uh, maar jij doet gewoon wat. En je onderneemt actie. En uh, je zorgt ervoor dat er, uh, dat er wat gebeurt. Uh, en daarvoor is iedereen hier super trots op jou. En daarvoor krijg je een heel groot applaus. Goed gedaan, man. Oké. Okay. Kijk, ik schrijf twee door. Anders blijven we aan het doorschuiven. Zal ik eerst met jou gaan kletsen of gaan, gaan, dames, gaan dames voor? Nou ja, zij wijst naar mij, dus ik ga wel eerst. Ja, ja. Helemaal goed, toch? Hoe uh, gaat het, Dillen? Ja, wel een beetje spannend, hoor. Maar voor de rest gaat het toch gewoon goed. Klein beetje spannend, we hebben een foto van je. Echt? Ja. Hey, hey, hey. New York. Oh, dat is echt een ja. waar, waar is dit? Dit is op mijn museum. Dit is in jouw museum? Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Oh, ja. Nou, dames en heren, applaus voor Dylan! Nee, je moet even wat meer vertellen. Vertel nog even wat meer. Wat voor museum? Wat heb je daar in je handen? Wat is, wat is er allemaal gebeurd? Vertel eens even. Ik zit heel onbeleefd met mijn rug naar jou toe. Ik ga zo. Zo, dan kan jij Dylan ook nog zien. Zo, goed. Nou, in mijn handen heb ik een, de kolf van een M1 Garand. Dat is een heel bekend. Wapen. Ho, ho, ho, ho wa, Wat? Ja, een M1 Garand. Okay. De kolf daarvan. Oké. Okay. Ja, dat is een heel bekend wapen uit de oorlog. Ik heb mijn uh, pak van het, uh, ja, het Amerikaanse leger uit de oorlog aan. Heel, heel even. Uh, Kees de Veer zit in de zaal. Kees de Veer, de oud-generaal. Oud, oud herkent u hem, Kees? Jazeker. Jazeker, oké. Okay. Kees, nee, Kees herkent hem. Dan is het. Ja, uh, ja. Dan, is goed. dan is goed. Ja, dit is, uh, in mijn museum op Zolder, daar verzamel ik eigenlijk van alles wat te maken heeft met de oorlog, de Tweede Wereldoorlog of gewoon dingen van nu. En, en uh, hoe, hoe oud ben je? Veertien. En wanneer heb je bedacht ik ga een, ik ga een museum maken? Ja. Hoe, gaat, hoe gaat zoiets? Nou ja, ongeveer twee jaar geleden. Ik ging samen met mijn moeder, een soort van, uh, ja, dan moet je wandelen en dan onder zoveel kilometer krijg je een soort opdracht die je dan moet uitvoeren. Dat had ook te maken met de oorlog. Toen had ik daar zo over van tegen mijn moeder van, ja, het zou wel gaaf zijn als je dat zou hebben. Dat had een moeder een oproep gedaan op uh, Facebook. Het was een Engelse veteraan. Die had al spulletjes ge, ja, gegeven aan mij eigenlijk. Toen uh, was het steeds verder. Nu is het eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Ja. Hey. Kunnen, we, kunnen we je museum ook komen bezoeken met z'n allen? Nou ja, nu kan het alleen nog online, omdat het natuurlijk in mijn huis is. is niet echt... hoe, hoe, hoe gaat dat online? Vertel eens. Nou ja, ik heb een eigen website een Instagram. En via mijn Instagram deel ik eigenlijk alles wat ik nieuw heb of al oudere spulletjes. TikTok ook? Ja, ja, zeker. zeker. <lacht> TikTok. Tuurlijk. Ja, TikTok. Domme vraag. Ja, eigenlijk. TikTok, Instagram, alles. Dan post ik eigenlijk nieuwe dingetjes. Op mijn website heb ik ook een. een speurtochter. dan mijn Instagram af moet. om te kijken uh, wat vind ik dan het leukste item. Nou, het is dan een militaire onderbroek. en dan moet je dat invullen. en dan kun je hem naar me opsturen. en dan kijk ik hem na. Ja, en dan krijg je een certificaat. Waarom vind je dit nou zo. leuk, interessant, mooi, belangrijk? Ik vind het wel interessant omdat natuurlijk. Uh, ik vind het belangrijk dat we het herinneren, omdat er mensen zijn voor onze vrijheid gestorven. Dus ja, dan vind ik het belangrijk dat wij aan hun denken van, ja, bedankt dat ze dat voor ons hebben gedaan. En ook een beetje van, van want er zijn natuurlijk heel veel musea, en, uh, maar niet van, van jongens van 14. Uh, en niet die zo actief bezig zijn met, die, die dat vooral ook op Instagram, TikTok en, en alle andere platformen delen. Dat klopt, ja. Dus het is, het is toch ook juist een beetje het, het verhaal doorvertellen? Toch? Ja, ja, zodat de generatie na mij en mijn generatie nu er ook wel nog aan zullen blijven denken van wat er toen is gebeurd en wat er nu gebeurt. Bijvoorbeeld, ja, nu gebeurt dan in Oekraïne iets. Ik vind wel dat we dat over bijvoorbeeld 50 jaar ook nog moeten herdenken. Um, ik hoor dat de zaal er stil van wordt. Uh, het, het v die natuurlijk deze, deze kinderprijs in het leven heeft geroepen, ja die vinden dit natuurlijk ook, want je hebt nu ook je, je Military Museum bij Dylan. Heb je, oh, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Oh, Oh, oké, okay, oké. Okay, okay. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Oh ja, ik shirt met logo. Oh, heel goed. Um, het V-Fonds vindt het natuurlijk ook fantastisch. Uh, dus een diepe buiging voor uh, al het moois uh, wat, jou, wat jij doet, voor jouw verhaal en jouw inzet. En daar krijg je natuurlijk een heel groot applaus voor. Goed gedaan, man. Oh nee, zeg je nou, oh nee? Ja. ja. Um, lieve Anasia, um, goed dat je er bent. Heb je ook een museum? Nee, dat niet. Je hebt, je hebt geen museum? Nee. Um, jij hebt een ander verhaal. We, we hoorden het net al. Jij, jij deelt jouw verhaal over armoede en de toeslagenaffaire. Klopt. Um, hoe, hoe, uh, waarom? Uh, omdat ik het belangrijk vind dat. Uh, uh. Waarom vind je het belangrijk om, uh, om dat verhaal over, nou ja, over armoede en over de toeslagenaffaire, heb je, er, heb je er zelf mee te maken gehad? Ja, ik heb er zelf mee te maken gehad. En uh, ik weet natuurlijk dat het niet zo leuk is om er uh, in geleefd te hebben. Dus ik wil juist dat kinderen. Um, ik uh, dat kinderen erover kunnen praten en dat ze weten dat het niet erg is. En dat het, dat het uh, bij andere kinderen ook gebeurt. En dat het, ja. Wij lezen er heel veel over uh, in de krant en we zien er heel veel over op het nieuws. Uh, steeds meer kinderen in armoede, gezinnen die rekeningen niet konden betalen. Wat, wat merkte jij ervan dat jullie nou ja, ar armoede hadden? Ja, ik wist het natuurlijk vroeger nog niet, ik weet het misschien pas twee jaartjes en uh, ik merkte het thuis meer aan um, dat ik naar de voedselbank ging en naar de kledingbank en uh, als ik naar een feestje wil gaan dat dat niet mocht omdat ik uh, geen cadeautjes kon kopen en dan zeiden mensen wel van um, ja maar het hoeft niet en dit en dat. Um, maar dan kom je daar alsnog aan en dan word je wel een soort van in een hoekje geschoven van... Ja, het is nu cadeautjes tijd. Jij hebt geen cadeautje, dus dan kan je even uh, wat anders doen. Of uh, dan had ik geen leuke kleding om aan te doen. Of één keer was het zelfs dat de ketel kapot ging en dat, ik, uh, dat we geen nieuwe ketel konden betalen. En dan moesten we, konden, kon ik voor zes weken kon ik niet douchen. Kon ik uh, mijn kleding niet wassen. En uh, soms ook gewoon in de supermarkt konden we ook bijna... We moesten echt alleen de dingen kopen wat echt, echt nodig was. En het was nooit dat we wat lekkers konden kopen. En ik zag mijn ouders ook bijna nooit. En hoe kwam dat dan? Uh, ja, ik zag mijn ouders gewoon bijna nooit. Omdat ze zo hard aan het werken waren. Uh, omdat ze de schulden wilden aflossen. Hoe gaat het nu? Het gaat nu wel beter. Maar het is nog niet helemaal afgerond. Want... Uh, het enige wat nu is veranderd is dat, dat het eigenlijk nu naar buiten is gekomen en dat er dat bij sommige mensen, ik weet het nog niet, bij, ik weet niet zeker bij iedereen, dat, uh, dat de schotten zijn afgelost. Um, maar het is er nog wel en er moet nog best wel veel gebeuren. Um, jij vierde je verjaardag um, en toen mocht je een soort van wens doen, toch? Waarmee, waarmee heel veel kinderen, nou ja, wensten om uh, nou ja, iets nieuws te kopen of iets leuks te doen of uh, dat soort dingen. Wat, wat was jouw wens? Nou ja, dat andere, dat andere kinderen een leuke dag zouden hebben. Dus toen heb je voor 100 kinderen? Ietsjes meer. Ietsjes meer? Ja. 101 kinderen? Nou, ik weet niet precies, maar wel ietsjes meer dan 100 kinderen. Heb jij een hele dag georganiseerd? Wat konden ze allemaal doen? Uh, het was eigenlijk gewoon een uh, shoppingdag. Uh, je had gewoon een verlanglijstje, die kon je inleveren. En had ik samen met It's Me Foundation had ik een hele dag opgezet. En dan kon je gaan shoppen. En um, dan, ja, dan kon je je wensen uitgeven. En dan kreeg je uh, nog door mijn oma's catering kreeg je nog wat uh, te eten. En dan kreeg je nog een, een gevulde goodie bag. Oma zit ook in de zaal toch? Uh, ja, zit daar. Ergens. Daar, daar, ja, het is heel donker hè, in de zaal. Ja. Oma is heel trots op jou. En ik hoor dat de zaal doodstil is. Dus volgens mij is de hele zaal heel trots op jou. Uh, en dan krijg je een applaus voor. Ja, ja. Dat je hier zo durft te zitten. Dat je hier zo jouw verhaal durf te delen. En niet alleen hier, want je hebt ook aan een sierencampagne volgens mij meegewerkt. En, oh ja, dat heb ik ook nog gedaan. Ja. Um, heel veel dingen om, om jouw verhaal te delen. Uh, en dus om te zorgen dat er hier meer over gepraat wordt. Um, want want waar, waarom is dat, zo, is dat zo belangrijk? Want schaamde jij je daar ook voor? Ja, ik schaamde me er best wel voor het, uh, hoe het thuis ging en alles. En um, ik durfde er ook niet over te praten. En, uh, ik wou mijn ouders ook niet belasten met mijn dingen, omdat ze al bezig waren met werk en alles. Uh, en ik zag, ik zag ze ook al niet zo vaak. En uh, ik had ook niet zoveel vrienden en vriendinnen, waardoor ik ook gepest werd. Dus dan vind ik het wel gewoon belangrijk uh, om ja, met je kind erover te hebben. Of hoeft niet eens je kind te zijn, of gewoon als je een docent bent op school of je hebt een nichtje en neefje. Uh, en je merkt dat het wat slechter gaat. Gewoon om even gewoon met ze te gaan praten. Of wat leuks te gaan doen. Om, het hoeft niet eens geld te kosten. Gewoon even een wandeling te maken. Door het bos of zo. En dan een leuke tijd hebben. En dat er gewoon gepraat over wordt. Want als je er niet over praat. Gaan kinderen uh, het in hun houden. En om waardoor binnen te houden. kan er ook heel veel stress komen. Wat eigenlijk niet zo erg nodig is. En dat is niet goed. Heeft het jou geholpen om erover te praten? Best wel. Hartstikke mooi. Heel groot applaus voor Anastia.